En dan gaan we afvallen met elkaar. 5, 4, 3, 2, 1. Let's go! En voor de laatste van de koninklijke is de straatregel. Kijk nu eens aan. Vandaag. We hebben een regeneratie van de mensen, mensen, en afleveringen. Samen de straat. En alle andere mensen in de stad van de straat. En dan gaan uh, de winstjes daar uh, even in de tussen en de mensen met de rode band voor de 10 kilometer. Dus die worden een gelukkig bezocht uh, om in onze richting te komen. De mensen die kunnen uh, heel goed uh, meekijken. Uh, want deze klok is nu uh, leidend. En daar zien de voorin, Noah. En vorig jaar ging hij er als een spier van door op die 10 uh, kilometer. En hij werd ook de snelste eilanden op die 10 uh, kilometer. En dat was uh, formidabel. Hey.